Is het feestje? Hier is het feestje. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Waar is het feestje? is het feestje? Hier is het feestje. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Welkom aan alle leerkrachten. Welkom aan alle ouders, maar vooral ook welkom aan jullie. Nee. Nee. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hi! Hallo! Hoe heet jij? Ik heet Mark, van En, we... en op welke school zit je? Over oh, Schuffelgroep. Oké, okay. en wat ben je vandaag aan het doen? Naar nou, wandelen voor water, voor kinderen, in een... Uh, uh, ja, ik ben ik weet niet ook land dat het heet, maar... In Indonesië? Ja, Indonesië, ja. Oh ja een nieuw klein stadje, uh, Yogyakarta. Oké, okay. en wat, uh, wat houdt water er voor water precies in? Nou ja, dat weet ik echt niet. Hebben <laughs> <laughs> jullie ook een les gehad op school misschien? Ja, we hebben een aantal les gehad over water en dijken en waterkringloop. Oké. Okay. En over arme landen die niet over water hebben. Ja, en dat al het geld dat we hierbij ophalen gebruiken voor wc-hokken. Mm -hmm. Dat meisjes met. Uh, die kunnen dan ook gewoon naar school, want die hebben verplicht huisjes nodig met de deurtjes erin. Oké. Okay. En uh, ook voor uh, tandenpasta, tandenborstels en om les te geven ja. voor uh, hoe je je tanden moet poetsen. Hai meiden, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Lop water voor water. En waarom zijn jullie dat aan het doen? Voor waterputten in India. In India? Of voor de stad. Ja, NWC's. NWC's. NWC's. Oh, okay. <laughs> en wc's. En wc's. Oh, oké. En waar wandelen jullie nu mee? Uh, met wat zes liter water op de ja. rug. Is het zwaar? Ja. Het zwaar? ja. ja. Maar als je, als je af en toe die rugzak op je buik en dan weer op je rug doet, dan valt het wel mee. Ja. Ah, oké, okay. mooi zo. En jullie hebben ook een gastles gehad over water, toch? Ja. ja. ja. Wat hebben jullie toen geleerd? Veel. Ja, de om op te noemen. We hebben heel, heel veel geleerd. We hebben van dat dat dat dat, dat, dat, dat ze uh, geen doortreksysteem hadden. En dat je dood kan gaan van diarree. Ja, is ja. ja. ja. ja. Daar Daar ook gaan. geen ja. ja, ze hebben geen ziekenhuizen en dat soort dingen ook wel allemaal gebeurd. Ja, ze krijgen les om hun tanden ja. te poetsen. Ze en ze krijgen les om, om, om handen naar de te wassen. Ja, handen ja. te wassen. Ze krijgen les voor hygiëne. Ja. Ja, dat is wel anders dan dat, hoe wij het hier hebben, hè? Ja, heel anders. Ja. En, uh, maar daar is wel lekker van. Ja, maar ja. wat zou je ervan vinden om elke dag uh, met water te moeten lopen? Alleen om te kunnen Smaar. drinken? Smaar. Smaar. Ja, vreselijk. Heel erg Vreselijk zwaar. Vreselijk zwaar. Ja. Ja. Ja. Wat ik mag overhandigen aan meneer Steenwinkel. En meneer Steenwinkel is van Stichting Kinderhulp Indonesië. En die zorgt ervoor dat al die kinderen op de scholen in Yogyakarta toiletgebouwen krijgen en lessen in hygiëne. En wij mogen overhandigen een bedrag van... 19